Waarom Piratenpartij Utrecht? Omdat de Piratenpartij staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. De Piratenpartij staat voor meer inbreng van inwoners. De Piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit. De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met meer transparantie. De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen. De Piratenpartij staat voor een veilige gemeente. De Piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente. De Piratenpartij staat voor een ondernemende gemeente. De Piratenpartij staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs. De Piratenpartij staat voor toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg. De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen zowel in tijden van crisis als daarbuiten.